Heb je zelf wel eens de vierdaagse gelopen? Uh, niet de hele vierdaagse. Ik heb denk ik tien jaar geleden één dag gelopen. Toen heb ik gekozen voor de derde dag. De dag van vandaag. Omdat dat ook een beetje, niet een beetje, dat is gewoon de zwaarste etappe. Want dan krijg je de heuvels. En dan heb ik in ieder geval een stoere etappe gedaan. En om dan gewoon maar ook heel eerlijk te zijn, ben ik hier 200 meter verderop. Uh, eigenlijk gesneuveld omdat ik vast zat, alle spieren zaten vast, kon geen kant meer op. En toen hebben ze, hier tegenover was een, uh, een soort kraampje, en die hadden allemaal magnetische ballen en zooltjes en, en dingen, en die hebben mij opgelapt. En toen heb ik op mijn tandslees de laatste 10 kilometer. Gehaald. Dus ik vind het eigenlijk verbazingwekkend dat ik hier alleen jongens en meiden zie die en twee dagen al in de benen hebben zitten. En die op dit punt gewoon nog allemaal gevolgd en lachen zijn. Niemand heeft er echt last van. Jullie ja. ook niet. Ja. We hebben ook geen blaren, natuurlijk.